Wil jij nou zien wat er in deze week gebeurt bijvoorbeeld we waarom we buiten zijn? Dan kijk dan verder naar onze video. Vandaag, of ik zit inmiddels op Verona. Ik ben aan het wachten op Tess. We gaan een buitenrit. Vandaag is de dag voor Vaderdag. Dus vanmorgen gaan we heel vroeg longeren en de paarden op de wei zetten. En inmiddels komt dan Elisa om ze er nog een keertje uit te halen. En dan gaan wij een dagje met opa en papa aan de slag. We zouden gaan varen. Helaas gaat dat dan weer niet door, omdat er iets misgegaan is met de agenda. Maar ik zit nu op test te wachten en hoop dat gaan we zo. Die ja, hoor, die loopt altijd het eerste stukje voornamelijk omdat het gewoon een uh, rotweg is. Terug gaat het altijd wel, maar heen doe je altijd even lopen. Zelfs dus kan we ze dat. Zijn we bijna terug? Testie uh, heeft een afspraak, dus we moeten het wakker worden, helaas. En dan moeten we mijn paardje lekker op het land. Ik op het land zetten. Lekker hoor. Weer terug. We kunnen ze lekker op de wijk. Kom, daar ga heen. Echt? Serieus? Heel Goedemorgen, zondagochtend 7 uur. Nou, dat is het niet meer. Het is inmiddels 5 over 7. En wij zijn al op de Arkenhoeve omdat het vaderdag is. En dan uh, we zouden we vandaag gaan varen. Helaas is er iets misgegaan, dus gaan we niet varen. Maar we zijn even goed vroeg, omdat we een leuk dagje hebben. Wat is er Tess? Waar wil je dat ik kijk? naar. Ja, ik voel het. Zo, pittig. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar het zijn gewoon beestjes. Kunnen jullie het zien? Van de buik. Nou, het zijn er pittig veel. Het zijn gewoon uh, beestjes die prikken, schat. Het zijn gewoon galbultjes. Er is niks aan de hand. Het is alleen uh, vervelend voor haar. Dus het is gaat Blondie freestyle even. Blondie zegt, uh, nee, ik vind het te vroeg. Ik ga wel even wat anders doen met mijn leven. Maar ze luistert altijd goed. Dat zo En echt al een logeertuig aan. Nee, heeft die tong maar weer naar buiten gestoken, dat is handiger. En voor mensen die met uh, tongproblemen zitten en graag oplossingen voor corona aan willen dragen, dat mag. Maar ik kan je wel vertellen dat we al verschillende bitfitters, osteopaten, dierenartsen, fysiotherapeuten, zadelmakers, gedragsdeskundigen noem maar op. Alles hebben we er al naar laten kijken. En uh, ja, hier is gewoon niet zoveel aan te doen. Het is ook een gewoonte van me. Zo, ik heb net met Blondie gefreestyled. Dat ging best wel erg goed. Op een gegeven moment was ik er een klein beetje klaar mee. Dus toen heb ik er aan de lijn gedaan. En ben ik aan de hand gaan draven. Dus ik uh, heb dan ook wat beweging gehad. Dus is mijn moeder aan het lemoniseren. Ik ga even kijken hoe het daarbij gaat. Kijk, daar is ze al bezig. En is het goed gegaan? Ja, vrouw vindt het moeilijk. Maar ja, ik wil toch graag dat ze die... Uh, uh, even kijken waar haar linkerkant los gaat gelaten, Zodat ik op de uh, rechterhand ook om mijn benen heen kan buigen. Dat lukt gewoon al een tijdje niet meer. Dus uh, we gaan er wat harder tegen. Nou ja, niet harder. Het verkeerde woord. Maar ik probeer daar uh, haar mee te helpen. En dat vindt ze moeilijk. En dat is ook moeilijk, maar dat geeft niet. Dat lossen we wel op. Ik ben hier samen met... Boris, mijn lieftalige partner van vandaag. Hij is alleen een beetje gulzig naar de snoepjes. Kijk, die wil hij gewoon heel graag. En daar gaat hij dan ook vol voor. wat te zeggen over vandaag? Ah, nou, ik heb Verona even op de trailplaat gezet en we uh, gereden, in de mode gestaan en uh, tijd om uh, social media bij te werken, jullie vragen en uh, opmerkingen en over dat het springen met een springzaal, dat ik dan niet mag zeuren, dat Verona pijn in de rug krijgt. Mm -hmm. En zo meer van dat soort dingen. Maar goed, daar geef ik gewoon niet eens antwoord op, want... Want hoezo? Kan ze daar dan pijn krijgen? Ach, wel nee. Dat zadel van Verona is op maat gemaakt worden. en en heeft hele fijne kussens en... Nou ja, goed. Er zit een dekje onder. Ja, echt zoiets van, hoe voorzien je het? Zeker, ja. zo ook sprong ze nou ook weer niet. En jij weegt geen ene drol, dus... Dat zijn opmerkingen waar ik eigenlijk niet zo erg van mee kan. Maar goed, maakt niet uit. Er zitten ook hele leuke tussen. Uh, ik hoorde dat jullie een nectar erop zochten. Ik zou graag eentje aan jullie willen geven. Oh, dat is echt heel lief. Lieve, uiteraard gratis. Je kunt mij bereiken via en dan een naam op Instagram. Nou, oh, dat is, dat is heel lief. gewoon super lief. Dat, dat is zo, ja, daar word ik dan wel weer helemaal gelukkig van. Zo dus zeg ik, al oh, wat lief, dank je wel. Ah, oh, dat vind ik echt heel schattig. Ja, dat vind ik ook. Dus we hebben heel veel lieve, schattige mensen die ons altijd wel blij maken. Ja. Maar soms vind ik het best moeilijk dat er allerlei opmerkingen gemaakt worden alsof wij niet goed voor onze paard zorgen. Ja, net zoals dat een vlecht in een paardse staart. Om maar iets te noemen. Dus soms is dat best moeilijk als influencer. Ja, want er komen eigenlijk best wel heel erg veel. Maar niet heel veel, nou. dat is onzin. Het is maar een klein percentage. En het is zoals met alles, de slechte dingen onthoud je makkelijker dan de goede dingen. Maar ik moet zeggen, 90% is altijd wel fijn. Ook is de frikandellenbrigade weer bezig. Oh, ja. Dat is ook altijd wel weer een dingetje. Ja, ze begonnen ook tegen show. Ja, inderdaad. Dus dat is altijd weer lastig. Dat zijn mensen die het leuk vinden om dan te zeggen, mag ik een foto van mijn paard sturen? En dan sturen ze een frikandellen. Nou. Niet heel grappig, maar goed, die blokkeren gewoon allemaal, dus het is niet anders. Maar ja, nu gaan of of we. De mensen met paardrijden is geen sport. Oh ja, die zijn ook altijd hartstikke leuk. Maar inmiddels is het 10 uur, jij moet morgen naar school. Dus wij gaan naar binnen en morgen weer een nieuwe dag. Ja, want ik ga weer aan mijn musical oefenen. Ja. Zo, Ik ben op weg naar de hoorstoor. Wat is zit daar doen? Want het is vandaag de dag dat wij de Nerolaars worden opgewezen. Ik ben echt super blij, benieuwd, eten. ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor, omdat ik gewoon echt heel erg blij ben. En uh, Daan die gaat me er doorheen helpen vandaag, dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ik ben benieuwd. Hi! Hallo! Nou leuk dat je er bent. Dankjewel. Hebben we er zin in? Heel erg. Ja, nou ga ik je helemaal opmeten. Gaan we gaan daarna kijken wat voor laarzen je precies wil. En dan gaan we ze helemaal zelf samenstellen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, oké. Okay. Vandaag zijn allemaal hele leuke dingetjes. En het is donderdag. En het is donderdag. Ik heb hier een pakketje achter staan van, uh, van GPA. Daar, uh, daarvan staat de livestream op Insta. Uh, ja, die gaan we zo meteen streamen en dan zet ik hem op Instagram bij IGTV. Dus daar komt hij te staan. Dus wil jij weten, nou ja, waarschijnlijk weten jullie het al, hoe ik reageer op mijn cap. Ik weet dat nog niet. Of misschien ook wel meer, dat weet ik niet. En vandaag heb ik mijn allereerste eigen telefoon gekocht. Nou, die heb ik gisteren gekocht. Vandaag is die binnengekomen. En dit is de allernieuwste, dus de SE. Ik heb er zelf voor gespaard, want moeder die zei ik wou heel graag de iPhone 11, maar die was wel heel erg duur, zei moeder nou misschien kan je dan ook doorsparen voor de telefoon die daarna komt. En ik vind dat echt heel fijn dat ze dat heeft gezegd, want dit is een tussentelefoon, de SE. Deze heeft ook de chip van de iPhone 11, iPhone 11 Pro, de A13, ja heel ingewikkeld allemaal. Um, Super blij mee! We gaan nu naar de Ardbehoef. Ja. Het is vandaag uh, 30 graden, dus mm -hmm. te warm. Uh, de lessen vanavond zaten al vol, dus deze keer is zaterdag weer les. Ja, want dan is het ook weer 20 graden Dat dan, dan was het is het weer een stuk acceptabel. Precies. Dus uh, vandaag gaan we ze zometeen even op uh, de zetten, uh, als het lukt en als het niet lukt. Gaan we ze afspoelen en even in de molen zitten? En zetten. misschien is afspoelen sowieso wel lekker. Ja, maar liever niet voordat ik ze op de wijze Nee, want dan koken ze gaar. Nee, dat is niet zo. Dat schijnt een uh, kletsverhaal te zijn. Oh. Maar ja, ik, uh, ik weet niet zo goed dat ik daar altijd mee moet. Dus soms nou voor de wij af te spoelen, ik weet niet. Maar goed, we kijken eventjes uh, of er een plekje is. En anders gaan we het uh, afspoelen en in de molen zitten. De livestream is gedaan. Mijn haar is vreselijk. Maar wat er op dit moment nu gaande is, is paardjes staan lekker op de weg. Nu ga ik het hapjes doen en dan gaan we even naar huis toe. En dan uh, ja, stuurt hij voor de paardjes van de halen. Het is inmiddels in de auto 36 graden. Heetje. Buiten de 30 graden dus niet te doen en dat om kwart over zeven. Het meest verbaasd is dat ze wel schaduw op de mei hadden, maar niet in de schaduw kunnen staan. Ja. Het gewoon in de zon te staan. Ja, dat is ook wel uh, apart. Nou ja, ieder paardse ding. Wij gaan naar huis toe, kijken of het daar wat koeler is. Ik ga mijn cap uh, aan uh, mijn vader laten zien, ik denk dat hij het, uh, het ook wel... Ja, ah, vindt. <laughs> dat hij ligt. Ja, dat kan je niet heel goed zien, dat is wel heel jammer. Oh, ga je opstaan, Pirelli? Nee, Pirelli blijft liggen. Misschien dat hij zo opstaat, dan kan ik hem aan jullie laten zien. Zo, dan pak ik 1 euro uit mijn zak. Die stop ik hierin. Ja. Dan ik die aan voel of hij al trilt waarschijnlijk niet. Nee, vrouw. En dan zet ik erop. Uh, op start. Nou ja, dus vrouw. Hey! En dan is die nu. Aan het trillen. Uh, misschien moet ik dat ook wel aan mijn stem. Uh. Vroon is uitge... En ik ben echt super moe ineens. Ik zat een beetje in te kakken. Het zijn nu ook steeds donkerder te worden. Dat is best naar haar. Ze heeft gewoon niet echt naar blondie geroepen. Dat was wel rustgevend. Ik zet haar nu terug in de stal. Ik ga, Ufie, ik ga even lekker eten geven. En dan heb ik ondertussen ook, ook mijn moeder gebeld. Dat ze deze richting op kan komen. En mijn moeder vroeg ben je nog niet dood. Want het een beetje raar dat ik zo lang geen appje had gestuurd of niets had gezegd. Hapjes gedaan, geveegd. Vrona op de trilplaat gezet. Zelf ook even lekker getrild. En we zijn nu bij Blondje En hier ga ik de dag afsluiten. Uh. Vandaag was trouwens ook de eerste dag van de week vlog. Nee, vandaag is de laatste dag van de week vlog. Ja, het is vandaag vrijdag. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een superleuke zonvideo. Om half tien zitten wij weer in een live chat. En als je zeker weet dat niks wil missen, doe dan nou al een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en een klik op het belletje. Want dan krijg je iedere keer als wij een video plaatsen of live gaan op, oe, op YouTube. Dan krijg je een berichtje. Dus dan weet je precies... Wanneer we weer bezig zijn. En YouTube kanaal aanmaken is gratis. Sommige mensen denken dat je er geld voor moet betalen. Maar dat is niet zo. Dus abonneren is ook gratis. Dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doei!